Ah. Ja, je voelt gelijk een soort van lichte tinteling en echt wel heel snel nadat ik het heb gesnoven. Ik denk echt na 10 minuutjes voelde ik al een soort van mellowheid. Je snuift iets, het doet heel erg pijn, dus dan verwacht je een heel erg heftig effect. Maar het is best wel rustig. Het is een soort van leuk gouden randje, waardoor ik net even iets liever met mensen wil praten. Of ik heb net even iets meer zin in de avond. En al best wel snel dus dat effect. Maar ja, snuiven Daar heb je er volgens mij. Gellje! Ah. Hallo! Oh god, nou hier, voor de verzameling. <laughs> Dankjewel. <laughs> hoe gaat het met je? Ja, uh, beter nu. Ja? Ja. Maar hoe voel je je nu, hoe is je lijf? Ja, door alle medicatie is mijn lijf wel beter. Ik voel me gewoon fitter als uh, wat ik was, ja. Ja? Ik was doodziek, ja. Maar hoe lang heb je hier gewoon überhaupt in totaal gelegen, in het ziekenhuis? Uh, nou, vanaf volgende, volgende week donderdag ben ik hier weer gekomen. En daarvoor was ik vier dagen thuis. En daarvoor drie weken, dus in totaal een maand. Ja. Oh my god. Oké, okay. maar nu ben je ontslagen. Ja. Het gaat hopelijk vanaf hier alleen maar omhoog. Ja, dat hoop ik ook. Zullen we lekker naar huis? Ja, dat lijkt me goed plan. Okay. Zullen we dan uh, misschien patatjes eten? Patatjes? <laughs> oh, wat een chill. <laughs> ja, we gaan het vieren. Okay, Kom, we moeten die het. kant op. Daar staat mijn auto. Mooi. <laughs> nou, wat is er allemaal uh, precies gebeurd? Nou ja, ik uh, werd maandag wakker met pijn in mijn buik. En die pijn werd na een kwartier zo erg dat ik de huisarts heb gebeld. En daar kon ik meteen terecht. Ja, daar dachten ze dat ik galstenen had die door een buisje moesten gaan. Maar die pijn werd, wat, werd bij mij op een gegeven moment zo erg. Ik dacht, nou, wat gebeurt mij nou? En uh, nou ja, door alle morfine spuiten, beven maar pijn houden. En dat was gewoon op een gegeven moment niet meer te doen. En toen hebben ze de ambulance gebeld. Toen ben ik met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En daar kwamen ze er meteen achter dat ik mijn ontstekingswaarde tegen de 500 aan zat. Dat is niet normaal, want het moet nul zijn. Oké. Okay, okay. En ja, toen kwamen ze achter dus dat mijn alvleesklier ontstoken was. En na drie weken kreeg ik te horen dat hij voor de helft is afgestorven. Ja. En daar dus kan... dat is nu gebeurd? Ja. Dus voor dat de helft is, is hij uh... afgestorven, ja. Want uh, ze hebben natuurlijk wel een dus hele checklist afgegaan van oké, okay, uh, waar komt het door? Komt het door alcohol? Komt het door roken? Komt het door medicijnen? Blablabla. Maar dat was het allemaal niet. Het was door 3MC en zij hebben daar onderzoek naar gedaan. Maar even uh, hoeveel heb jij gebruikt? Ja, ik heb wel veel gebruikt. regelmatig afgelopen paar jaar wel regelmatig. En wat is regelmatig? Ja, ieder weekend. En hoeveel Festival. gebruikte je dan? Vier gram op een avond. Vier gram op één avond? Jezus. Ja. Oké, okay, bereid me voor. Wat staat er op de planning vanavond? Ja, uh, we hebben volgens mij 4 gram 3MMC gehaald. We gaan gewoon een beetje zuipen, uh, een beetje snuiven. Dus dat. <laughs> volgens mij zitten ze al boven, ik want muziek. ik hoor ze. Oh, dat was heel hey. snel. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Dankzij dat ik hier mag zijn. Ja, Jurre. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, graag gedaan. Hi. Ik ben Jurre. Bye. Bye. Hoe lang gaat dit nou duren, denk je? Eh uh, Ja, niet heel lang. Ik denk dat ik zo ook maar eens mee ga beginnen. Oh. En Let je dan een beetje op hoeveel je doet of? Uh, nee, ik ervan? denk opgevoel. Ik ook, ook altijd op gevoel. Ik snuif ook op gevoel. Ja. Beetje hetzelfde idee. Oké. Okay. Hey, dit is wel een hele dikke lijn. Dit is wel, <laughs> dit is wel heel nee. veel. Iets, iets minder. Ik heb nu in de afgelopen maand wel vier keer gedacht dat ik het niet zou overleven. Maar, oké, okay, het is misschien heel lullig. Mm -hmm. Maar je hebt ook echt wel tering veel 3-MMC gebruikt. Ja, klopt. Klopt. Je, je verdooft jezelf ook, hè? Dus in hoeverre kan je nog nadenken? Hoever... Maar waarom deed je het zoveel? Ja, ja deels. Natuurlijk, deel... je hebt er lol van. Ik heb er heel veel lol van gehad. Ja, ik deed het ook gewoon om te verdoven. Om me soms gewoon eventjes gewoon een keer niks te voelen. En niet, niet over na te hoeven denken hoe, hoe kut soms dingen zijn. Maar en had je niet soms wel eerder het gevoel dat je dacht: dit is slecht voor mijn lijf? Nee. Ja, natuurlijk. Je weet dat je dus, uh, zooi in je lijf stopt. Daar ben je wel even bewust van. Maar dat, ik heb nooit eerder pijn gehad. Ik heb nooit eerder wat in mijn buik gevoeld. Dit was gewoon zo acuut. Het is gewoon een opstapeling geweest. En die vrijdag dat ik voordat dit gebeurde, heb ik dus nog een klein beetje 3M gehad. Uh, dat was gewoon een druppel. Dat heeft mijn, uh, heeft, laat me zeggen, gewoon de das omgedaan. Oké, okay. ik ga even friet halen. Ja. Blijf jij hier zitten? Ja, is goed. Zo terug. Jo. Er zijn heel veel gevaren gelinkt aan het gebruik van 3-MC, van zowel kleine als grote. Wat kleinere gevaren zijn bijvoorbeeld eh, verhoogde bloeddruk, eh, hartkloppingen, pijn op de borst, eh, verhoogde lichaamstemperatuur, maar ook bijvoorbeeld eh, dat je je opgefokt voelt en geagiteerd en ook wel hallucinaties. Maar het kan ook wel erger worden zoals bijvoorbeeld orgaanfalen, psychoses en zelfs ook wel de dood. Over het algemeen wordt gezien dat eh, wanneer mensen drugs in combinatie gebruiken met bijvoorbeeld eh, alcohol, GHB, ecstasy of ketamine, dat de effecten ernstiger zijn. En dat je dus ook kans hebt dat je vaker in het ziekenhuis komt. Proost. Proost op jou. Want hoe was het dan voor jou de eerste keer dat het zeg maar zo mis ging met haar? Ja, dan ben je eerst boos. Ik heb ja. gelijk, ik heb ja. gelijk toen, haar, toen haar vriend gebeld Jawel, ik tegen me, waarom je jullie tegen mij? Je weet dat ik er open over ben. Je kunt alles met me delen. Dus je, ja, je kunt dan denken van ook eens zo stom zijn. Maar ook dat heeft geen zin om te zeggen op dat moment. Want het is, het is al gebeurd. Ja, um, ik heb van dichtbij gemaakt als kind hoe het is als iemand verslaafd is. Dus dan als dan je dochter, ik vind het verslaafd een groot woord. want zo zag ik het eigenlijk. Sorry, ik heb hem van huilen. Ja. Hoezo? Ja gewoon, dat is best wel heftig om daar, om, om dat te beseffen. Snap je? Ja. Gewoon, tuurlijk heb ik lol gehad, maar ik heb ook echt heel veel, ik ben vaak ben ik er uit, is uitgevlucht daardoor, snap je? Om soms gewoon even niks meer te voelen. Ja, maar ben je niet kapot geschrokken gewoon? Ja, tuurlijk ben ik gewoon kapot geschrokken. Ja. Maar vooral. Ik, ik ben geschrokken omdat uh, ze mij altijd maar wijs maakte. Oh, ik doe het af en toe met vrienden weet je en, en dan hoor je dat het gewoon echt uh, gewoon systematisch is. bijna iedere week is. Waarom nou drie MMC op zo'n avond als dit? We allemaal mogen los. Ik denk vooral omdat het makkelijk is om aan te komen. Dat is gewoon mijn eerlijke antwoord. Je kan er makkelijk bij, dus. Ja, is maar... uh, het is niet per se heel ja, heel, heel duur. scherp van dus dat is een beetje dat effect van de kook en dan het effect van de ecstasy of mdma is dan dat je een beetje strak gaat staan ecstasy uh, is dan niet zo heel duur maar coke wel en dit is, er zit er een beetje tussenin er is heel weinig bekend over de gevolgen van designer drugs omdat er zo ontzettend veel op de markt zijn op dit moment zijn er al meer dan duizend en elk jaar komt er iets van 70 bij het is niet mogelijk om al deze drugs stuk voor stuk te gaan onderzoeken dat kost ten eerste ontzettend veel tijd en ontzettend veel geld. Dus wat er meestal gebeurt is, er wordt gekeken naar welke drugs worden het vaakst gebruikt... of bij welke drugs gaat het meest mis. En dan ga je die onderzoeken. Hoe, hoe denk je nu over drie MMC? Ja, weg ermee. <laughs> ik lach weer, maar echt, ik, moet, ik zal dat niet meer doen. Nee, ik lach er nu al, maar het is... Ik, kijk, ik weet dat ik het zelf mezelf heb aangedaan, maar iemand anders kan het nu ook gewoon gebeuren. Snap je? En ja, diegene die nu zit te kijken en denkt van shit, ik heb afgelopen weekend het ook gedaan. Stop er alsjeblieft mee, want dit wil je gewoon niet meemaken. Je wil niet vier keer in vier, vier, keer in vier weken het gevoel hebben dat je doodgaat. Dat wil je gewoon niet. Dat is gewoon, dat moet je, gewoon je moet gewoon voorzichtig zijn met je lijf. Ja, maar ben jij niet een uitzonderlijk geval? Want je gebruikte het echt zo onmogelijk veel. Ja, nou ja, ze zei dat iedereen het. Mijn artsen zeiden dat iedereen het kan, kan gebeuren met deze zooi. Ja. Dus of inderdaad. Hoop ik het niet eens veel te, voor te nee. gebruiken? Nee, <clears throat> het is gewoon troep. Ben je je bewust van de gevaren die kunnen gebeuren bij designer drugs? Uh, ja, dat wel. Want het is natuurlijk. 3 Omecenas is vrij nieuw. Uh, dus we weten nog niet alle side-effects en de langdurige effecten en dat soort dingen ervan. Jullie hebben het wel snel achter elkaar. Klopt, maar dat komt ook omdat we wel denk ik heel ervaren zijn. Het is een research chemical, dus het is wel nieuwer dan gewoon de reguliere ecstasy die al heel lang ik bestaan. Dat, ik denk dat dat het ook leuk maakt, dat het zeg maar iets nieuws is. Er is weer iets nieuws op de markt gekomen, uh, weer iets nieuws wat je kan proberen, weer iets anders. Ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk, juist die spanning hebben en dat, nieuwe, en dat nieuwe gevoel. En ik wil gewoon zoveel mogelijk maken van mijn leven. En ik wil geen spijt hebben naar de rand. Is het niet erg dat ze in het gesprek dan straks zien dat je hebt gebruikt? Of nee, waarom ze misschien wel bij de, de toe gaan? gaan hm? Ze weten toch welke ik gebruik.